Floor, dat zie je ook hier. en We zijn allebei 11 jaar. nou Ik vond het eigenlijk heel leuk. Het was, het was een beetje... Zij had al van de dag, voordat, voordat het dit was, had ze al iets bedacht, een uitvinding. Een um, robovis. Oh. Nou, zo noemen die, ja, die, die plastic en vuil uit het water en benzine uit het water filtert. Als het water schoon is wordt het, wordt het groen en als het schoon is en als het niet schoon wordt wordt het rood. Ja. Nou, ik dacht gewoon in water leven vissen en moeten plastic en benzine eruit halen. en Toen dacht ik in één keer van een soort van vis die je plastic uithaalt en benzine. Ja. Wees zuinig met water en verspil er niet heel veel. En gooi geen plastic in het water, want dan kunnen vissen doodgaan en ook mensen. Ja.